En het is vandaag zaterdag. En Bella heeft een klein vraagje aan jullie. En ze durft het niet voor de camera te zeggen. Maar wel vinden jullie allemaal zo lief. Want ze heel graag wil dat jullie abonneren en op een belletje klikken. Ja? Was dat goed? Wat zeggen we? Ja! Kan je nog? Nog een keertje? Ja! Ziet ze? Ja! Wel ja, die heeft. Ik, ik weet niet. Ik uh, kwam er net achter toen je benen aan het poetsen was. Die heeft ze hier. Je ziet misschien al een beetje. Kijk, dit kun je zo afhalen. En dan zit daar allemaal bloed. Uh, ja, maar dat is er een uh, gratje of een uh, iltgrat of dat ja. Ja, heeft een of andere naam. Dus je hebt zitten plukken. Het is ook nog zo hoor. Laat maar gewoon zitten erachterop. Echt? Ja, ik niet. Sorry pony. Ik ga ook wel de borstel heen halen, opstaan en gaan rijden. Jee, een chic, uh, dingetje, uh. chique dingetje een Chic dingetje, waaraan? Oh ja, dat is een standaard. Ja. <laughs> Goed. Nou, maar... ik heb uh, nieuwe laarzen en uh, ik heb heel erg blaren, volgens mij, dus ik kan er echt niet meer normaal mee lopen. <laughs> kijk, okay, ze zijn nu al vies. Het is blauw met, uh, met blauw en uh, blauw. Ik denk dat ze blauw zijn. Yeah. Vandaag is het zondag. En oh wacht. Ik ben één minuutje vergeten. En, jongens, kijk, een nieuwe lamp. Mijn moeder is heel erg blij mee. We hebben een oude camera. Uh, ja, het is een camera ja. En daarvan hebben we de accu. En ik snap nog steeds niet hoe mijn vader zo die accu water heeft getoverd. Dan dat is niet normaal dit. Zo. Ah, okay. Oh ja, ze is wel beter liggen. licht. Ben ik ben alsnog aan het vloggen, jeetje. Kijk hierachter. Daar. Ja, daar zie je een lampje ook. Da -da -da. Da -da. Ja, ja. Dus. Um, ik heb de laatste prizes gehad. Bij, ja, mijn talent. Dus de talent zijn de ook social. Bij Floor. En toen heb ik een party gekregen. Deze worst met een box. Ik had vorige keer had ik een roze en die had ik een groene gekregen. Zo. Ja, lekker licht. En ik ben er niet bezig. Ze zitten nu niet over. Maar dus. ik vergeet dat één ding. Moeten jullie even kijken. <coughs> Ik moet mezelf eerst ook even omdraaien. Dus uh, ha, ik ben zo terug. Ik vergeet altijd één ding. Het is super leuk om paardenwitte te maken. Maar, dit is een maar. Je bent altijd zo creatief bezig. Je vergeet je omgeving. Laat me even Laat me even zien. Kijk, hier zat ik. En daar heb ik gewerkt. Kijk, mijn weekendschaal is helemaal overhoop. Hier ligt mijn lampje. Zo stuk. Hoesie van lampje. Hoesie vlogcamera. Uh, zakjes. De vieze kom. Water. Recept. Allemaal dingen. Maar ah, wel een mooie kaarsje. Echt, het, is, het zit hier al om omheen. Helemaal vieze geit. En wie moet dat gaan opruimen? Diegene die nu in de spotlight staan. Dus jee. Ik ga los op. Schat er groot in. Kijk, mijn broer en ik waren vroeger schattig. Nee. Nu zijn ik twintig en ik tien. Oh nee, hij is bijna tien. En oh, dan zijn we niet meer zo schattig. Okay, sorry mama, als je dit ziet. Ik ga even op de tafel staan. Oh wow, ik ben echt groot. Kijk, we liggen je op schijnen zo. Kijk. Schattige Tessa, met mijn oorbelletjes in, die ik nu, waar ik er nog maar eentje van heb. Want andere is zijn scheef. Mijn broer met de beugel en mijn lang haar. Gaan Dan, jullie hebben net waarschijnlijk al gezien dat ik met de reststukjes ook bezig was. Dat ik daar ook gewoon iets mee deed. Wacht, ik zet hem gewoon weer hier neer. Dan kunnen jullie het wel een beetje zien. Ik vind het zonder om dit te leuk Want ik had er gewoon over. Ik had alles. Dus wat er nog over was, heb ik in de koffer gegooid. En hier heen. Ik denk even dat we een soort van appje maken. Want, ja, dat En dan doen we een beetje appen bij. Ja, ik ook. Dan kan ik het even... Ik heb twee verschillende. Ik heb er eentje met ze, Ik ga hier bijpakken. bij ja, pakken. Ik heb er eentje met... ehm... Um, kan er hebben met zeezout. ergens appelstukjes. Maar ik heb er ook eentje met... Kijk, dan is die... apple muffin apple tree. Als ik het goed uitspreek. Dan... ehm... Um, dus dat is van gedroogde appelstukjes, kaneel en zeezuid. En dan heb je ook muffins, Harry heet Ja, ja heeft. heef, haai, en dan heb je met een kruidenmix, goudsbloem ja en allebei zit speltmeel en natuurlijk niks. Natuurmix, ja dat dus... is een beetje open. Ik weet het niet, als je het ziet, dan heb je het niet. Ik ben nu bezig om deze af te snijden. Als jullie dit zo overdoen, doen doe voorzichtig. Ik doe we ook voorzichtig. Dus als jullie het horen, komen mijn hond te nu aan. Ik ben heel voorzichtig. En sorry. Okay, Oké, dus deze doet het onder. Ja, ik had ook een paardvaart gemaakt, um, die was voor dierendag en toen had ik het voor Bels box gedaan en ja, dat ging minder goed om het wel probeerde op te eten, dus hier is het nu wel iets makkelijker, want Alice kan hier niet komen, die kan alleen komen als je Zo, dan leg ik ook een stukje zo op. Niet helemaal, maar ik laat het niet zo meer op. Normaal is het op de eeneensje springers, goed? Eens. Ik doe er niet aan mee, want Bella kan heel goed springen, hoor. eerst nog even een beetje leven maar um, deze video gaat heel lang worden want dit komt waarschijnlijk in een vlog dus ik ga even zeggen veel plezier met verder Nou, ja dan zet ik het gaan. beetje trouwens, trouwens, ik ben een beetje een beetje een hebben sfeer. We hebben jullie allemaal aan de go Social Party, een Go een Party. Want we een beetje een allemaal een en yes, het echt daar heel erg leuk gaat worden. En er komt een special guests en alle paarden YouTubers. En waarschijnlijk komen ook alle paarden. Dus kom, kom voor kaartjes rond. Dan kan je mij en mijn moeder, Kim, Kim opmoeten. En dat, ik zou het zo leuk vinden als ik jullie gewoon één, in één keer allemaal kan ontmoeten. En dan kunnen we ook een foto, wat ik weet. En waarschijnlijk zijn er ook heel veel kindersteentjes of kinderhoeken. En het zou maar erg leuk zijn. Ik zo Nee, ik moet ze neerzetten. Ik ze met een nieuwe lichtje dus gaat ze mij wat veel meer sneeuw lichtje nee het is lichtje. meer dat anders kunnen kan niemand meekijken met wat je er allemaal aan het doen bent kijk nu zien ze tenminste wat ben je aan het doen ik daar wat ga je zo meteen oh dan ben je overbelicht. zo dat is beter en ja, wat ga je zo meteen doen bella los zeg je bella losgooien en los Je is wel al uit. Hallo bel. Hello, darling. Oh, die moeder. Wat is in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 Maar zo heeft ze wel even een andere ja, view. Ik kan ze even ergens anders naar kijken. En zoals je ziet doet ze dat ook. Ik euh, heb niks gezien. Ze struikelde één keer. Maar ja, we struikelen allemaal al eens. Maar qua instap en dan zie ziet niks. Maar toch hou ik het nog wel even vol. Wacht. Zo, lekker gewandeld. We nog dan even een beetje spuiten. Omdat het een beetje vies Dan moet ze alweer een stompje in. Maar goed... Buitenom lijkt wel lekker worden. De spuitplaats is vernieuwd. Een heel nieuw vloertje. Ziet er wel heel keurig uit zo. Lekker hoor. We moeten even checken of alles nogal oké okay, is hier. Dat is natuurlijk ook wel gekke de spuitplaats ineens. Ja, is die goed gekeurd? Kom. Wat wil je doen? Ik hey. uh, Ik heb zin in? Ja.